Ja, ik vind het uh, hartverwarmend. Ik vind het leuk dat uh, sowieso al die jonge mensen gewoon... Uh, ja, nou, ik ben lange tijd uh, cynisch geweest over al dat idealisme en ik word hier wel weer uh, warm van. van. Maar was o, uh, cynisch? Uh, is dat zo door de jaren gekomen? Of? Ja, als je ouder wordt zeg altijd als je twintig bent moet je links zijn. Ja. Als je veertig bent, als je dan nog bent, dan heb je iets verkeerd gedaan in je leven. Maar ik maak nu weer de slag terug, geloof ik, naar idealisme. En, uh, het is belachelijk dat. dat, dat ja, zoveel mensen. Nou ja, we hebben het niet eens over het milieu. We hebben gewoon mensen die een, wiens huis half instort en ja. wordt gewoon niet betaald. Er wordt gewoon. Mensen winnen rechtszaken van de NAM. En dan gaat de NAM daar nog zo overheen om dan het bedrag aan te vechten. Zo naar. Het is allemaal zo. En ja. En uh, ja, langzamerhand zijn er nette manieren op, de rechtszaken en uh, nog maar weer een fakkel en nog maar weer een stille tocht. Dus ik ben wel blij, dus ik, ik was heel blij dat er nu... Het is nog een hele keurige nette bezetting uh, en ik kreeg nog te eten ook, en nog lekker ook. Het is de tweede dag dat we hier zijn, ja. uh, het kan nog heel lang duren, ja. uh, er zijn slaapplaatsen. <laughs> ja, dat, uh... officieel moet ik vanavond aan het werk, oh, okay. dus... Uh... Ik zal zo eens bellen of ik dat af kan bellen, maar, dus ik hoop uh, dat jullie succes hebben. Maar het zal een lang gevecht worden en ook voor de Groningers vrees ik. Ik had een beetje hoop met Wiebus, maar toen ja, nou ja, dus zag uh, ik die idioot bij zomergasten en dacht ja, wat hebben we dit aan verdiend? Zulke, uh, zulke koekenbakkers. Maar je liep hier rond, die idealisme werd weer uh, aangebakkerd, wat ja. een gesprek hartje. Nou, ik, van alles met een Duits meisje. En een, een, ik weet niet waarom ik ooit cynisch was geworden, maar nu zag ik allemaal jonge mensen. Ik denk, nee, dit is wel echt of zo. Dat ze zijn echt bezorgd. Ik weet niet hoe ik dat vroeger had. Uh, ik, wel, uh, ah, ik was wel socialist, maar om een twee dagen in een tent te gaan liggen, dat vond ik dan weer te veel moeite. Weet je wel, omdat, uh, deze mensen doen het wel. Dus, dus. Nou, nog meer vragen? Nee, ik vind het heel goed. Dank je wel en uh, bedankt. Veel succes, hou vol. Maak ze kapot nam. Bastards. Had ik, had ik vriendelijk moeten eindigen.